Hier op deze locatie, midden in Almere, wordt in 2022 de Floriade gehouden. Ik vind deze twee, die zijn eigenlijk nog wel groter dan ik eerst had gedacht. Het is absoluut geen uh, gewoon gebouw, nee. Het blijft een verrassend gebouw en het is een gebouw dat er misschien in 2022 voor een deel al wel weer anders uitziet dan in 2017. Jullie zijn allebei tevreden? Ja, is hij klaar? Nee, in 2022 is hij klaar. We willen natuurlijk gewoon door blijven ontwikkelen.